Hey. hey, hallo. Goedendag. Ik heb de school Jan Rusbroek gevolgd met het verlangen om dieper te groeien in mijn relatie met God. Ik ben hier eigenlijk naar gekomen zonder expectaties, omdat Allee, ik is niks van de topic af. Toen ik er mee begonnen ben, was ik euh, zoals ik ben. Iets of wat sceptisch, maar niet heel goed wist van oké, okay, wat, wat kan ik ervan verwachten? Maar eigenlijk al direct na de eerste en na de eerste twee lessen voelde ik van oké, okay, hier, hier ga ik echt iets mee kunnen doen voor mezelf. Het is uh, aanmoedigend, het is bemoedigend, het is verrijkend, zowel in het groeien van het verstaan van God stem als in het leren zien van uh, waar zijn we mee bezig in de kerk en hoe kunnen we als kerk vooruitkomen. God wil ook dat we Hem kunnen verstaan, voor onszelf en voor anderen. En ik heb ook gewoon gemerkt dat dat uh, heel hard is beginnen leven in mijn, in mijn eigen leven. Ook met mijn vrouw en, uh, en kinderen. Um, het, is, uh, het is uitdagend geweest om het ook toe te passen naar elkaar toe, naar de andere studenten. Mijn relatie met God is zoveel verdiept en ook mijn gewoon... Um, courage geven om verder te spitten en verder te gaan en verder met God te leven. Het is interessant om te zien hoe dat je Gods stem kunt leren verstaan ondanks het feit dat je de Bijbel niet, nog niet volledig hebt doorgelezen. En dat het lezen de Bijbel alleen maar interessanter wordt omdat je Gods stem beter kunt leren verstaan. Ik heb er heel veel aan gehad, vooral in mijn, in mijn wandel met, met God, met Jezus, met de Heilige Geest. Mijn, mijn expectaties zijn sowieso uh, Voldaan, zoveel meer gekregen dan dat dan ik had verwacht. Ik niet alleen heel veel dingen kunnen leren, uh, want dat is natuurlijk leuk, maar ook vooral het uh, toepassen ervan, uh, zodat het iets, uh, iets echt wordt uh, en niet iets is waar je alleen maar over nadenkt. Alleen dat al uh, biedt zoveel stof tot nadenking en zoveel stof tot discussie dat het interessant is om de school te volgen. Ik kan het u echt aanraden om uh, om ja, eraan aan mee te doen, um, in deze plaats om voor jezelf ook te gaan ontdekken van, wat, wat God tegen u wilt zeggen um, en hoe kun je op termijn dan ook Gods stem verstaan voor, uh, voor iemand anders. Volg het gewoon eens, probeer het aan, durf je eigen geloof in vraag te stellen en waar dat je je leven lang al mee bezig bent. Dus uh, een aanrader.